Linde Iijssel de Schepper. Ik werk bij het Communicatiebureau voor Huisstel en ik zit ook in de intranetredactie. En wat wil ik zeggen over uh, organisatievernieuwing? Ja, veranderingen zijn nooit echt makkelijk voor niemand. En het heeft ook wel tijd nodig om, uh, om daarmee om te gaan, ook als medewerkers. Maar aan jullie. Probeer ook gewoon de successen en de positief-kritische ervaringen van medewerkers ook te delen met de rest van de organisatie. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en dat je dan ook. Een beetje van het abstracte niveau van wat er allemaal in de toekomst moet veranderen. Dat je daar vanaf kunt stappen en dat je wat concreter kunt maken. En dat je daar mensen mee meekrijgt.